Marian heeft een depressie. Wat kan ze doen? Marian is zo moe. Ze slaapt slecht en kan niet opstaan. Ze ligt veel in bed. Ze voelt zich slecht. Marian vindt het eten niet meer lekker. Ze eet weinig. Marian heeft geen zin om iets te doen. Ze kan niet werken. Ze maakt het huis niet schoon. Ze heeft buikpijn en hoofdpijn. Ze gaat niet meer naar familie en vrienden. Ze gaat bijna niet naar buiten. Marian doet al twee weken niets meer. Het hoofd van Marian is helemaal vol. Ze denkt veel. Ze vindt. Dat ze niks kan. En dat ze alles fout doet. Ze denkt dat niemand van haar houdt. Ze kan alleen maar denken aan haar problemen. S'nachts denkt ze, ik wil niet meer leven. Marjan heeft een depressie. Wat is een depressie? Veel mensen op de wereld hebben een depressie. Een depressie is een ziekte die het leven moeilijk maakt. Als je een depressie hebt, is het normaal dat je slecht slaapt en niet meer goed kunt werken. Of dat je hoofdpijn of buikpijn hebt. Of dat je hoofd vol zit. Of dat je veel huilt. Soms gaat het over zonder hulp van anderen. Soms heb je hulp nodig. Soms zijn er moeilijke dingen in het leven. Bijvoorbeeld ontslag, schulden, een scheiding of iemand van wie je houdt gaat dood. Dan heb je veel verdriet. Bij sommige mensen is het verdriet te zwaar. Dan kan je een depressie krijgen. Soms Komt een depressie zomaar. Je weet niet waarom. Je hebt het gevoel dat je niets kan doen. Alles is zwart. Marjan praat met de dokter over wat Marjan zelf kan doen om beter te worden. Marjan wil graag medicijnen. Maar de huisarts zegt hoe ze het ook anders kan doen. Marjan zegt, word ik nog beter? De dokter zegt, ja, het gaat bijna altijd goed. Maar het gaat niet zo snel. Soms voel je je pas na een half jaar weer beter. Marian vraagt, wat kan ik doen? De huisarts geeft Marian de naam en het telefoonnummer van iemand waarmee ze verder kan praten. Praten is belangrijk. Marian bedenkt wat ze gaat doen. Samen met een collega van de dokter praat Marian over wat ze elke dag gaat doen. Ze maken daar afspraken over. Elke week praten ze verder. Marian vertelt dan wat ze heeft gedaan. En ze vertelt wat goed gaat en wat ze moeilijk vindt. Marian vertelt. Loopt elke dag een stukje. Soms gewoon in de wijk waar ze woont. Soms in het bos. Marian doet weer dingen in huis. Ze ruimt op. Ze stofzuigt en doet andere dingen. Ze vindt dat niet makkelijk. Maar ze probeert weer actief te worden. Marian gaat op bezoek bij vrienden. Ze maakt een afspraak om haar goede vriendin Nora één keer per week te bezoeken. Ze gaat ook een keer naar een koffieochtend in het buurthuis. Elke dag iets doen helpt. Langzaam gaat het beter met Marianne. Ze is niet meer zo somber. Ze heeft er weer plezier in om dingen te doen. Het helpt Marianne om elke dag iets te doen.